Moet ik als ondernemer of als ZZP'er nou iets gaan doen met TikTok? Dat is de vraag die ik voor jou ga beantwoorden in deze video. Welkom bij 7D TV. Mijn naam is Ronnie Overgoor van het YouTube kanaal 7D TV. En we horen vandaag de dag steeds meer over het succes van TikTok. Uh, inmiddels een van de hardst groeiende social media kanalen van Nederland. Maar wat moet ik er nou mee als ondernemer of als ZZP'er? Kun je er iets mee doen? Wij zijn een paar maanden geleden als CVD TV begonnen op TikTok en er zijn voor mij een aantal redenen en ik noem er vijf in deze video die het voor ons in ieder geval meer dan de moeite waard maken om op TikTok actief te zijn. En de eerste die is eigenlijk heel eenvoudig en dat is omdat het zo populair is en omdat het zo hard groeit denk ik dat het als ondernemer en als zzp'er per definitie interessant is om er in ieder geval eens een kijkje te gaan nemen. Download de app, maak een account aan, en ga in ieder geval eens rondkijken uh, om je een mening te vormen. Wat gebeurt er allemaal? Wie zit er, er allemaal op? Wat voor content vind je er allemaal? Wat vind je op het gebied van jouw onderwerp, op het gebied van jouw vak, op het gebied van jouw branche? Uh, neem er eens een kijkje. Uh, alleen al vanuit de nieuwsgierigheid die je als ondernemer of als ZZP'er hebt, is dat een reden om in ieder geval eens op TikTok te gaan kijken. De tweede reden die voor ons in ieder geval interessant is, uh, dat is de doelgroep. Veel mensen uh, die hoor je nog zeggen van ja TikTok, joh, er zitten alleen maar kids op. Die rare dansjes doen. Ja, zo was het ooit wel. Maar TikTok is inmiddels uh, waanzinnig hard gegroeid. En die groei die zit niet zozeer meer in die hele jonge kids. Uh, de grootste stijgers zijn de 20ers, maar ook hele harde stijgers zijn de 30ers en zelfs de 40-plussers. En dat maakt het een kanaal. Als we kijken naar 7D-TV, waar ik waar ik bericht op ondernemers en op alles wat het ondernemerschap te maken heeft. We hebben veel uh, kijkers en luisteraars, zeg maar tweede helft 20 en dertigers en ook 40 plus. Die zitten inmiddels en masse op TikTok. En dat maakt het per definitie voor ons een relevant kanaal uh, om aanwezig te zijn, simpelweg omdat onze doelgroep er ook zit. En dan het uh, bereik. Um, omdat het zo hard groeit, is er voor elk merk, voor elke organisatie en ook voor jou misschien wel, is er ruimte. Uh, wij zijn er nu een maand of twee actief. Nou zijn we met CVD TV een absoluut niche kanaal. Ik bedoel, we zijn geen grote influencer, geen bekende Nederlander. We hebben niet een heel groot marketingbudget. We zijn geen heel groot merk. We zijn een heel duidelijk nichekanaal. En toch nu na zo'n maand of twee uh, als we kijken naar een gemiddelde week hebben we 150.000 views uh, en meer dan 500 nieuwe volgers op ons TikTok kanaal. Uh, wij posten Elke dag een korte video, dus van elk interview dat wij maken op CVD TV. Daar halen we drie korte video's uit, wat wij shorts noemen, ongeveer 30 seconden, 20, 30 seconden. En die posten wij op TikTok. Elke dag één short. En op dit moment hebben we dus 150.000 views gemiddeld per week en iets van 500 nieuwe abonnees. Dus dat is significant bereik, waardoor een heleboel mensen die 7D-TV misschien nog niet kennen, nu wel in contact komen met 7D-TV. En daar zit voor ons toegevoegde waarde. En nog een andere toegevoegde waarde, dat is de volgende. Dat is het waanzinnige effect dat TikTok heeft op andere kanalen. In ons geval op YouTube. Wij merken vanaf het moment dat we op TikTok zijn begonnen... een aanzienlijke stijging in het aantal abonnees op YouTube. Dus wat gebeurt er? Mensen kijken op TikTok. Die zien zo'n korte video. Die denken, hé, hey, dat is interessant. Ze klikken op de link in de bio. Ze komen op het YouTube kanaal van CVDTV terecht. En ze abonneren zich op CVDTV. Uh, en aangezien ons businessmodel primair op YouTube zit, daar verdienen wij ons geld, is het van groot belang om daar het aantal geïnteresseerden, de groep geïnteresseerden groter te maken. Dus als we met behulp van ons TikTok-kanaal het aantal abonnees op YouTube kunnen verhogen, dan zit daar een hele duidelijke toegevoegde waarde voor ons in om met TikTok actief aan de slag te gaan. En dan de laatste uh, reden om, uh, om met TikTok uh, uh, aan de slag te gaan. Dat is de mate van interactiviteit en levendigheid. Uh, TikTok is super. Uh, levendig en interactief. Uh, waanzinnig veel mensen die liken, die reacties geven, die comments achterlaten, soms ook redelijk kort de bocht, heel direct, heel eerlijk. Maar daar heb je als creator natuurlijk super veel aan. Niet alleen om in contact te komen met die doelgroep, maar ook om voor je eigen ogen te zien wat die doelgroep nou van jouw content vindt. Er is geen kanaal dat zo interactief en zo'n levendige community heeft als dat TikTok dat heeft. Dus dat is de laatste reden waarvoor het voor 7d tv super relevant is om op TikTok actief te zijn en laten we heel duidelijk afsluiten met het is er leuk ik vermaak me er op het beste het is het zijn het is echt meer dan flauwe dansjes je vindt er super inspiratieve dingen originele dingen content waarvan je niet wist dat het bestond um, het is super leuk het algoritme is uiteraard weer super verslavend dus uh, eigenlijk is dat mijn slotadvies misschien wel aan je als je erop gaat zitten en je download die heb en je gaat eens een kijkje nemen um, gebruik het met mate dat, was, uh, dat waren mijn aanbevelingen als het gaat om uh, iets met TikTok doen als ondernemer of als ZZP'er. Um, uh, voor ons is het in ieder geval relevant en positief en brengt het ons veel. Uh, ik hoop voor jou ook en ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Laat het weten in de comments uh, wat je ervan vond. Dankjewel voor het kijken. Hoi!